Phishing, wist u dat 80% van de Belgen al te maken heeft gehad met phishing? Wat we vaak zien is dat QR-codes, apps en websites gewoon worden nagemaakt. We krijgen daar bij test en koop heel veel klachten over. We hebben dan ook enkele voorstellen geformuleerd om het leven van de consument veiliger te maken. Zo stellen we voor om te werken met een geheim woord die de identiteit van een klant bij de bank zou moeten bevestigen. Maar dat is geen alleenstaand voorstel. We pleiten ook voor een e check Dat is dat bij een betaling de bank automatisch gaat controleren of het rekeningnummer matcht met de identiteit van de bestemmeling. We vragen ook een extra bevestiging voor sommige betalingen, maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Voor alle voorstellen neem gerust een kijkje op onze website, want alleen samen zijn we slimmer dan de fischer. Steun onze actie bij de banken.